Zo'n prachtig uitzicht achter mij, compleet met schaapjes, paardjes en koeien, dat ziet u toch niet heel veel. En toch op fietsafstand van het centrum, van het strand, van de duinen, ligt deze prachtige woning. Hij is zeer royaal, ruim 200 meter woningoppervlakte, een garage en ook nog hele goede bijgebouwen. Is dit wat voor u? Wel met HVMS Remco Metselaar 0251 655086 en ik laat u graag de woning zien.